Het probleem bij ingevallen slapen is dat als mensen vrouwen ouder worden, dan gaat dat soms heel erg naar binnen zakken. En dat geeft een, ja, toch een beetje wat, ja, vooral een, wat ouderlijke en soms ook wel eens een beetje een doodse uitstraling. En, en soms uh, nou, daar kunnen we, vrouwen zich of mannen zich voor schamen. Nou, je gebruikt daar, daar hyaluronzuren, geen botox. Uh, of uh, hyaluronzuren of sterkere fillers. Ik gebruik daar over het algemeen uh, Sculptra voor. Het geeft een duidelijk effect. En, uh, wat wel, waar je wel wat geduld voor moet hebben. Maar wat ook langer aanhoudt. En dat kan tot drie jaar zijn. Dat het gewoon weg is.